Je hoort vaak de wildste verhalen over het vliegen met reguliere vliegtuigmaatschappijen en hun entertainment aan boord. Wat dacht je van een glaasje champagne of een uitgebreide maaltijd? De beste films. Maar is het ook echt zo goed geregeld? Wij hebben het voor je uitgezocht. Op korte afstandsvluchten is er nog steeds weinig entertainment voor passagiers van een KLM, Lufthansa of British Airways. Hooguit een in-flight magazine. Gratis wifi kun je al helemaal vergeten. Daar scoren budgetmaatschappijen zoals Norwegian veel beter op. Als je een verre vlucht gaat maken, loont het wel om met een reguliere airline te vliegen. Je hebt dan een persoonlijk entertainment scherm, waar, vaak met een koptelefoon erbij, waarbij je een hele ruime keuze hebt aan series, films, muziek en games. Vooral Emirates en Aziatische vliegtuigmaatschappijen staan bekend om hun hoge service standaarden. En als je het niet erg vindt om diep in de buidel te tasten, kun je nog veel meer luxe verwachten. Wat dacht je van een eigen eerste klas cabine, compleet met bed, butler en een luxe badkamer? Een chef die à minuut jouw favoriete maaltje klaarmaakt en een nanny die zich over je kinderen ontfermt. Onbeperkt champagne? Nou, wij zouden het wel weten. Hoe ervaar jij het entertainment aan boord? Wij zijn benieuwd.